Welkom, welkom beste mensen. Welkom bij dit uh, zomergesprek van uh, Studium Generalen op de campus van uh, Tilburg University. Een lege campus op anderhalve meter van uh, elkaar, helaas, maar waar. Uh, in deze zomergesprekken gaan we op zoek naar uh, ja, hoe de samenleving in elkaar steekt in diverse gesprekken uh, en ja, wat, uh, wat de ontwikkelingen zijn. Vandaag te gast uh, socioloog en theoloog Kees de Groot. Hij is hoogleraar, kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid aan de faculteit voor katholieke theologie aan de Universiteit Tilburg. Uh, zo nu en dan publiceert Kees in uh, de verschillende media. En afgelopen jaar heeft hij een boek gepubliceerd, The Liquidation of the Church. Een uh, fascinerende titel wat mij betreft. Um, en zeker ook een interessante uh, inhoud. Daar gaan we het over hebben, onder andere. Hè, dat gaat over de veranderingen van uh, die kerk en religie hebben uh, doorgemaakt de laatste decennia. Misschien de laatste eeuw wel. Um, en uh, hoe zich dat uh, verder gaat ontwikkelen um, in relatie ook tot de rest van de samenleving. En misschien iets meer uh, specifiek gaan we daarbij in op um, de geestelijke verzorging. Het vraagstuk van de geestelijke verzorging. Daarnaast gaan we het hebben over uh, de tijden van corona. Wat valt onze gast Kees de Groot daar allemaal bij op? En we gaan het nog even hebben over het katholiek sociaal denken. Wat die uh, kan inbrengen in uh, discussies over kapitalisme en uh, de economie in algehele zin. Goed, Kees, uh, welkom. Allereerst wil ik toch beginnen met uh, wat uh, meer persoonlijke vragen... Of... In ieder geval van persoonlijke aard. Uh, je hebt sociologie en theologie bestudeerd. Uh, wat, wat maakte jou zo nieuwsgierig om in die richtingen uh, te gaan studeren? Ja, toen ik op de middelbare school zat, uh, vond ik uh, ontzettend interessant wat er allemaal gebeurde destijds. Uh, begin jaren tachtig uh, over sectes, uh, religieuze bewegingen. Bakwan was uh, wel in. Ik zag al om me heen wat mensen in paarse kleren lopen. En uh, dat vond ik wel een heel erg interessant uh, fenomeen en sowieso wat breder ook van uh, de menselijke kant van religie. Hè. Religie gaat allemaal over hogere zaken, ongrijpbaar, uh, dingen die heel essentieel en belangrijk zijn, maar wij, waarover je moeilijk wat kunt zeggen. Maar ik vond juist die alledaagse kant, wat het dan ook in de praktijk uh, betekent, dat mensen bijvoorbeeld huis en haard verlaten en zich in hun commune gaan vestigen. Ja, dat vond ik allemaal ontzettend uh, interessant. Uh, wat ik ook interessant vond, was wat uh, vooral in Latijns-Amerika bijvoorbeeld zich afspeelde. Dus die uh, basisbeweging had je destijds, die uh, groepen mensen die zich dan geïnspireerd uh, voelden door, uh, door de christelijke traditie. En maar dan daar om, om dus ook in opstand te komen, om uh, uh, aan een soort revolutie te gaan, uh, gaan werken, in, in, in Nicaragua bijvoorbeeld, El Salvador. Um, hoe religie dus ook met politiek uh, verweven was. Dus dat uh, vond ik alle twee interessante ontwikkelingen. Dus ik dacht, uh, godsdienstsociologie, dat is, uh, dat is wat, ik, uh, wat mij interessant lijkt. Ja. Kun je iets zeggen ja. over uh, die relatie tussen uh, die revolutie in Zuid-Amerika, revoluties uh, misschien mm. beter gezegd, en, en uh, de, de religieuze component daarbij? Dus de, de, wat, wat er gebeurde is dat uh, Bijvoorbeeld de boeren daar, die, die, die, die gingen de Bijbel lezen en herkenden zich in, in verhalen over uh, onderdrukking. Hè? Dus de, de, de Hebreeën die slaaf waren geweest in, in Egypte, zich, uh, onderdrukt werden en, uh, en uh, er vandoor gingen. Uh, bevrijding. En uh, die, die boeren die herkenden zich in die situatie van onderdrukking hè, met groot grondbezit in, in, in Latijns-Amerika. Uh, ...werken voor hongerloontje, zelf niks te zeggen hebben, uh, ja, naar andere maatschappelijke verhoudingen toe willen. En daardoor geïnspireerd uh, werden door de Bijbel, door uh, verhalen in het Oude Testament, uh, door wat de profeten zeiden, hoe die uh, de keer gingen tegen maatschappelijk onrecht. En zij verbonden dat ook een beetje met een marxistische uh, visie, marxistische analyse van uh, ja, de tegenstelling tussen de haves en de have-nots. Ja, Marx is ook een van de grondleggers van de sociologie, uh, dus die combinatie van, uh, van uh, laten we zeggen, geloof en sociologie, dat, uh, dat is ook wel erg interessant. En nu ben je hoogleraar hè, uh, op het uh, kruisvlak van uh, sociologie en theologie. Wat, wat zie jij nou, in, even afgezien van uh, je leerstoel, maar wat zie jij nou als, als, als persoon de centrale vraag waar jij nou de hele tijd uh, mee aan het stoeien bent? Ja, dus dit, dit ligt het ligt in het verlengen van wat ik als middelbare scholier al interessant vond. Dus die maatschappelijke kant uh, van religie. Uh, ja Wat ik nu uh, gewoon als, als, ja, interessant vind, uh, is om elke keer alert te zijn op de rol die uh, religie, maar breder levensbeschouwing, nog breder uh, zingeving, speelt in de samenleving. Uh, dat is tegenwoordig niet altijd zo makkelijk herkenbaar als, uh, als religie. Uh, maar ja, hoe betekenis wordt gegeven aan het leven, wat mensen belangrijk achten, waar ze verering en ontzag voor hebben. Uh, dat vind ik belangrijk om te belichten. Uh, en dat, nou ja, dat speelt uh, op allerlei vlakken een rol. En ik, ik kijk dan onder andere naar, naar geestelijke verzorging, geestelijke gezondheidszorg, ook wel economie, maar ook, ook naar cultuur. Hoe, uh, hoe, hoe dat dan een rol speelt in bijvoorbeeld in theater of in uh, populaire muziek of in uh, het kuifje. In de kuifje, precies. En daar heb ik inderdaad ook wat, uh, wat over geschreven, dus ja, dat, uh, dat, dat is wat mijn, mijn, uh, mijn centrale interesse eigenlijk is. Ja. Je begint je boek uh, ja, met die, met die titel: uh, The Liquidation of the Church. Liquidation is natuurlijk een woord dat je misschien op verschillende manieren kunt lezen in deze zin, uh, je begint ook uh, uh, daarmee dat. Uh, dat we leven in een vloeibare moderniteit of een vloeibare tijden. Hè. Uh, wat, wat, uh, hoe zou je dat uh, ja, we willen omschrijven, die vloeibare tijden waarin wij uh, ons begeven? Ja, de term komt bij, bij Sigmund Bouwman vandaan, hè, een Pools-Britse socioloog. Hij die zegt dat we nu in een nieuwe fase van het moderniseringsproces leven. Nou, wat modernisering is, is dat de wereld eigenlijk steeds ingewikkelder wordt, dat je allerlei verschillende. Institutionele sferen krijgt, die elk weer hun eigen waarde hebben, hun eigen manier uh, van doen. Um, maar in de, in de loop van het moderniseringsproces zie je dat uh, het denken in termen van effectiviteit en efficiëntie overal steeds belangrijker wordt. Nou, dat herkennen we natuurlijk, want dat is, gebeurt overal in het onderwijs en in de gezondheidszorg, noem maar op. Um, en hij zegt bij de, in die vloeibare moderniteit. Uh, worden de onderscheidingen tussen die institutionele sferen steeds vloeiender. Uh, en binnen elk van die sferen gaat het er steeds meer toe aan de hand van marktprincipes. Verhogen van de opbrengst, reductie van de kosten. Uh, dit soort gesprekken duren meestal ook maar... Een Hooguit vijf minuten, want anders kost het gewoon te veel. Ja, daarom nemen we nog iets gebreider de tijd voor. Dus het gaat uh, tegen de tijdgeest in, om, het, uh, om een rustig lang uh, gesprek uh, te hebben. En dat past bij een waarde van de wetenschap, omdat je diep wil graven op zoek naar de waarheid, maar past niet zo goed uh, bij, uh, bij de uh, waarde van de vloeibare moderniteit. Uh, hè, dus die, uh, die vloeibare moderniteit, dat is de, eigenlijk de wereld waarin we vandaag de dag uh, leven. En uh, dat zie je ook terug in, uh, in, in de manier waarop religie uh, vandaag de dag uh, verschijnt. Het is eigenlijk ook steeds minder een aparte religieuze uh, sfeer. Uh, maar uh, ja, je komt het overal tegen. Een voorbeeld, uh, makkelijk voorbeeld, uh, The Passion. Hè? The Passion, multimediaal uh, multimediaal project. Uh, ja, het heeft iets van naar de kerk gaan. Het heeft iets van een kruisweg. Kerken zijn er ook wel bij betrokken. Maar, ja, het is vooral iets wat vanuit media, vanuit de productiebedrijf is opgezet, waar een hoop geld in gaat zitten, vanuit city citymarketing. Uh, een platform is voor BN'ers om zich uh, eventjes in de kijker uh, te spelen. Uh, allerlei, uh, allerlei groepen die gebruiken dat als een platform uh, om er zelf beter van te worden. En dat heeft dus ook qua inhoud alle kenmerken van een commercieel uh, product, volgens artistieke standaarden zou je het kitsch kunnen noemen. Um, maar het is tegelijkertijd ook wel iets met religie. Het gaat over Jezus. Het hele kruisverhaal, en alles uh, kruisweg, het leidersverhaal wordt daarin uit de doeken gedaan. Um, dus uh, het sowieso wel iets van religie. Maar ja, wel typisch iets religie in een, uh, in een vloeibare, vloeibare tijd. Hè. Dat je het niet meer uh, makkelijk in één hokje kan zetten. Maar ja, het, het, vloeit, over. het vloeit over. Maar je kunt natuurlijk ook uh, positief benaderen. In die zin van ja, daar zitten we waarschijnlijk ook. Elementen in dat verhaal die je graag naar een breder publiek wil brengen. Ja, En die, waarin mensen zich ook herkennen en waar mensen ook kennelijk voor kiezen. Hè? Dus de kijkcijfers zijn behoorlijk hoog. Hè? In de buurt van grote UEFA Cup-wedstrijden. Ook niet meer dan dat, hè? maar toch wel, dat is toch niet mis. Um, dus ja, dat, dat klopt. Uh, en dat past ook weer bij die vloeibare moderniteit: hè, dat mensen zelf, zelf kiezen. Hè. Dus uh, laten we zeggen, in die uh, solide moderniteit, hè, want dat is dan de fase die eraan voorafgaat, mm -hmm. dan zit iedereen eigenlijk wel meer veilig in zijn eigen hok. Hè. Dus die, uh, dan is het wat meer vanzelfsprekend: van nou ja, goed, ik ben helemaal katholiek, dus ik gaan naar de katholieke kerk. Heb je het dan over de verzuiling? Ja, in Nederland is dat de verzuiling en in andere landen ziet het wat anders uit. Maar het Nederlandse verzuilingstijdperk is daar een mooie illustratie van. Um, en in vloeibare moderne tijden is religie ook iets geworden van, uh, van eigen keuze. Uh, iets wat een beetje in de consumptiesfeer uh, terechtkomt. En gedeeltelijk in hetzelfde patroon, maar gedeeltelijk daar tegenover, is het iets wat past bij uh, netwerken dan bij ja, die hierarchische massa-organisaties uh, zoals we die in die solide moderniteit hadden. Hè? Dus Die hierarchische massa-organisaties, voorbeelden, de vakbond, de politieke partij, de vereniging en ook de kerk. Um, en nu zijn het meer losse netwerken, of die uh, fluctueren. Er uh, wat meer in, in, in beweging. Nou, dat zie je dus in religie ook. Uh, enerzijds heb je het consumptieverhaal. Anderzijds mensen die zich toch, uh, toch echt, echt in een bepaald circuit uh, gaan begeven. En dan, dan echt op zoek gaan naar de zuiverheid van de leer. En nauwe betrekkingen met elkaar uh, aangaan. Dat zie je in het christendom, dat zie je in de islam. Uh, en dat is ook weer een, een beetje een nieuw, uh, nieuw verhaal. Sigmund Bouwman, die. Uh, die geeft eigenlijk ook aan dat er geen ruimte is voor religie, afgezien van de, meer, de meest extreme vormen. Ja, ja dus ik, uh, enerzijds uh, haak ik aan op zijn uh, analyse, maar ik, ik heb ook daar stevige kritiek op. Dus vooral uh, voor zover het over religie gaat. Want hij zet religie inderdaad helemaal tegenover uh, die vloeibare moderniteit. In de zin dat in deze tijd alles is onzeker. Uh, alles wordt uh, ter discussie gesteld. Uh, en religie is dan typisch iets waarin mensen zekerheid zoeken. Fundamentalisme is wat hen betreft het, uh, uh, of, of de, de verschijningsvorm van, van religie vandaag de dag. Um, en ik zeg van nee, je ziet die vloeibare moderniteit ook heel duidelijk terug in religie. Dus uh, die zijn voortdurend ook bezig om zich... Uh, ...te conformeren aan, aan marktprincipes. Uh, nou ja, dus de online vieringen zoals die nu... Uh, ...nieuw floreren, laat zien dat, dat, dat, dat er heel snel wordt meegegaan met maatschappelijke veranderingen. En, uh, en, en helemaal niet daar tegenover staan, maar daarin meegaan. Je, je onderscheidt in je boek ook een aantal uh, manieren waarop... Uh, uh, yeah, ...die vervaging van die grenzen uh, tot uiting komt. Hè? Dus, uh, kan zijn uh, via tv-dominees, uh, dat gaat uh, via de Wereldjongerendag, uh, dat soort uh, events, uh, maar dat gaat ook uh, vanuit de meer seculiere hoek, vanuit het theater uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, wat, wat, zou je daar iets over willen zeggen over het theater, wat je daar, want daar heb je ook wat, wat onderzoek naar gedaan hè, van wat je daar uh, aantreft van het uh, religieuze zeg maar. In de, in de seculiere omgeving van het theater. Ja. Nee, er zijn inderdaad heel veel. Het uh, zijn een leuke casussen van theatervoorstellingen die een klein beetje of heel veel uh, gebruik maken van uh, religieuze tradities. Uh, het, ja, tot en met dat een hele theatervoorstelling is opgezet als uh, als als een als een mis. Uh, en dat kan soms op hele goede manieren uh, gebeuren en uh, een van de casussen die, die ik beschrijf is van de, de bloeiende maagden. Dus uh, twee cabaretiers die uh, zich onder die naam presenteren, hè. Die, uh, Minou, Bo, Minou Bozova en Ingrid Wenders. Uh, die een, een hele viering notabene ook in een kerkgebouw tijdens Festival Boulevard in Den Bosch hadden opgezet. Waarin gewoon hele gebeden en samenzang en beurspraak en een preek en van alles en een besprenkeling van de goede gemeente met, met water, et cetera. Allemaal in naar voren kwam. En niet, zo zou, ik bedoel, niet op een, uh, laten we zeggen, draadstaalachtige manier, wat op zich ook leuk kan zijn, uh, om uh, een beetje de spot te drijven met religie. Maar. Uh, ...om uh, toch echt wezenlijke zaken aan, uh, aan te snijden, namelijk hoe gaan we nou in onze uh, samenleving om met schuld. Uh, mensen hebben schuldgevoel uh, en uh, als je daar geen ruimte voor uh, geeft, uh, dan uh, gaat dat woekeren en dan gaat dat niet goed. Uh, en hetzelfde met, uh, met, met, met een haatgevoelens ten opzichte van anderen, je moet dat een plek geven en dan als je dat dan doet dan kun je weer met een schone lei uh, verder. Nou, prachtige, al oude eigenlijk, liturgische inzichten die zij gebruikten voor een fantastische leuke voorstelling. Er uh, ja, zijn er heel veel andere voorbeelden waarbij er uh, niet alleen verwezen wordt naar, uh, naar religieuze tradities, maar het, de theatervoorstelling zelf ook uh, vorm krijgt op een wat liturgische manier. En dat vind ik een algemeen punt. Kijk, uh, ja, in de tijd van televisie en, en film en vlogs en zo, uh, waar, wat is theater? Typie, typisch voor theater is dat je nou gewoon, dat is ook de ellende van deze tijd nu, uh, dat je live met elkaar in één ruimte aanwezig bent en iets met dat samen zijn uh, kunt doen. Uh, nou, dat is ook kenmerk voor een, voor een religieuze viering. In een religieuze viering heb je eigenlijk twee componenten. Je hebt een gemeenschap en uh, je veronderstelt dat je iets doet met de verbinding met het hogere. Nou, die verbinding met het hogere, daar doen uh, uh, mensen vanuit het theatervak ook wat mee. En er zijn rijen theatermakers, niet tenminste, die zeggen dat het eigenlijk ook uh, is waar het in theater om gaat. Om iets uh, uh, te belichten, iets naar voren te brengen van een uh, eigenlijk een soort wereldwijde verbondenheid. Mm -hmm. of, uh, verbondenheid als, als mensheid, als geheel, dat, je, dat het in theater... Uiteindelijk toch om de grote vragen gaat. Maar op een totaal ondogmatische en tegengebruikte manier. Ja. En, maar zou je dat kunnen verwoorden in het woord ervaring? Hè? Ervaren? Of, uh... Nou ja, ervaringstheater is natuurlijk een van de, de, de trends die, die de laatste decennia uh, voorkomt in theater. Dus die, uh, het theater. Uh... Ja, dus, uh, we krijgen we hebben toch nog toeschouwers, uh, Has, uh, jong publiek. Heel goed. Op grote afstand. Ja. Nou, misschien kopen ze daar ook een lichter op doen hier. Hè? Ja. Dus, uh, kom studeren. Hè. Uh, er is uh, ervaringstheater, dat, dat zet, zet heel duidelijk die, die ervaring van de bezoekers centraal. Veel meer omdat dat ze een voorstelling krijgen voor, uh, voorgeschoteld. Maar ook, ook in de wat meer klassiekere uh, voorstellingen in het, uh, in het theater wordt die verbinding wel, uh, wel gemaakt. Maar inderdaad de beleving, uh, de, de, de beleving van elkaar als uh, verbonden zijn um, dat, dat, dat is, is, is wel iets wat daarin uh, centraal staat. Ja. Misschien, uh, ja, Ik weet niet of het een gepaste vraag is Kees, maar ik weet dat jij ook theater maakt eh, in je vrije tijd. Uh, zie je daar ook nog, uh, of wat, zie je daar ook nog uh, ruimte voor jezelf? Of, of wel, uh, misschien heb je die behoefte helemaal niet, maar uh, om daar iets van de hogere sfeer op te zoeken? Ja, ik moet zeggen, onze theatergroep, zeven heet die, Z-E-E-V-U-H, is volstrekt pretentieloos. Hoewel we ons graag tonen met het epitheton amoreel geëngageerd. Dat is misschien ook wel eens lekker. Ja, precies. Maar daar zit soms toch ook wel wat. Wat, wat, wat meer in uh, heel, heel, heel Stieken. Uh, nou ja, we hebben een keer een voorstelling gemaakt over een uh, gemeenschap die zich had afgezonderd van de wereld. Uh, omdat ze meende dat, uh, dat er grote dingen gingen gebeuren hier op, uh, op aarde. Het gemeenschap ontspoorde natuurlijk, zoals eigenlijk al onze voorstellingen ontsporen. Ze dus, uh, actief onderzoeken misschien? Ja. Nee? Dus, uh, uh, nou ja, ik zal de uitkomsten niet uh, opvragen nu, maar. Ja, ja, ja, ja, ja. Hey Kees, uh, je boek gaat over de kerk. Dan uh, spreken we denk ik met name over de katholieke kerk. Zou jij eens uh, kunnen omschrijven hoe jij dat ziet of hoe uh, we dat kunnen zien? Want er zijn wel meerdere interpretaties mogelijk, denk ik. Uh, ja, dus, uh, ja kerk, ik, ik gebruik wel, ook wel de term georganiseerde godsdienst, uh, met een knipoog naar de georganiseerde misdaad. Um, en het gaat meer specifiek over de, de, de rooms-katholieke kerk. Um, en die term liquidatie, hè, dus die verwijst natuurlijk naar dat, uh, dat het verhaal van Siegmund Bouwman hè, over de liquid modernity, de vloeibare moderniteit. Maar ik heb daar een eigen draai aan gegeven met die term liquidatie, die niet verwijst naar de wereld van de misdaad, maar wel naar de wereld van het bedrijfsleven waarin bedrijven worden geliquideerd. Um, en ik denk dat dat dus aan de hand is met, uh, met uh, de kerk, met veel kerken. Uh, niet alle. Uh, namelijk dat ze zo langzamerhand uh, failliet gaan. Maar dat betekent niet precies dat ze ophouden te bestaan, maar dat de inboedel in andere handen terechtkomt. Want dat gebeurt er, hè. als een bedrijf wordt geliquideerd, dan wordt de boel bij opbot, uh, laten we zeggen, verkocht. En uh, vind je de, de machines, het uh, kapitaal, et cetera, uh, vind je terug elders. En zo. Vind je dus ook uh, elementen uit die kerkelijke tradities elders uh, terug. Um, voorbeeld, natuurlijk voorbeeld. Uh, geestelijke verzorging. Uh, um, als je in het ziekenhuis uh, ligt dan uh, heb je kans dat er iemand uh, aan je bed komt die aandacht heeft voor jou als mens. En uh, naar jou luistert uh, met uh, wat je op je lever hebt. Uh, nou je ziek bent en nu je van... Je normale levensomstandigheden met gescheiden. Um, nou, die geestelijke verzorgers heb je traditioneel in het ziekenhuis, in de gevangenis ook. En als je in het leger zit, dan gaat er geestelijke verzorger mee op missie. Um, maar tegenwoordig vind je geestelijke verzorgers ook uh, daarbuiten. Uh, je kunt ze zelfs aan huis krijgen. Uh, de laatste jaren is daar wat geld voor uh, vrijgemaakt vanuit de ministeries. Um, ja, mensen zitten natuurlijk ook steeds minder in instellingen waar ze een geestelijke verzorger zouden, op zoek zouden krijgen. Die krijgen ze niet wanneer ze, ondanks dat ze heel ernstig ziek zijn, terminaal misschien, uh, thuis zitten. Dus nu is er ook de mogelijkheid uh, dat je die geestelijke verzorger aan huis uh, krijgt. Dat is een hele nieuwe ontwikkeling uh, die heel grappig is. Hè? Als ik, on, ondanks de, de, de, de zware problematiek die daar aan verbonden is uh, het woord mag veroorloven omdat die geestelijke verzorger in die instellingen er nou juist was, omdat ze dachten, ja, als je in die instelling zit, dan kan de dominee of de pastoor, om het traditioneel uit te drukken, eh, niet zo gemakkelijk bij je komen. Dus dan moet er iemand anders zijn, ter plekke. Maar nu is er dus geestelijke verzorging voor mensen die gewoon thuis zijn, die in principe gewoon helemaal toegankelijk zijn voor die pastoor en die dominee. Maar ja, dat weten we natuurlijk allemaal. Dus die, er zijn natuurlijk niet zo heel veel pastoors en dominees meer. En als ze er wel zijn, hebben ze niet zoveel tijd om bij de mensen langs te gaan. Um, en ja, die geestelijke verzorgers in die instellingen die waren zo succesvol. Die hebben toch wel een beetje een eigen professie uh, gecreëerd. Eigen beroepsstandaard, uh, beroepsvereniging, geaccrediteerde opleidingen. Nou, we leiden ze zelf op hier aan Tilburg University, maar ook aan de Universiteit voor Humanistiek. En daar steeds vaker. Uh, omdat er dus ook buiten de wereld van uh, religie het belang wordt ingezien van. wat met een ouderwets woord zielzorg heet. Aandacht voor de ziel, zorg voor ja, het essentiële van, uh, van mensen. Uh, niet vanuit een psychologisch oogpunt van, hé, hey, uh, je hebt een psychische problematiek. Maar puur gesprek van mens tot mens, vanuit aandacht voor hoe jij nou in het leven staat. Hoe je tegen het leven aankijkt, hoe je denkt hoe het nu verder moet. Hoe je terugkijkt naar, uh, naar, je, naar je leven. Dat soort, uh, dat soort issues. Dat soort vragen, dat soort dingen komen ter, ter sprake. En dus dat, heeft, terug hè, naar die hè, want dat is terug naar die liquidatie, hè, want dat is. Dat is dus een mooi voorbeeld van hoe iets wat ontwikkeld is in de kerken, pastoraat in feite, zielzorg, hoe dat een plek krijgt, nou ja, deels buiten die kerkelijke wereld. Dus je, je kunt zeggen, een succesvol uh, exportproduct, uh, het kan kennelijk ook een beetje op eigen benen staan. De geestelijke verzorging. Hè, uh, dus, maar die komt op cruciale momenten in je leven terecht. Eh? Of, of ja, ik heb er niet zoveel ervaring mee, maar ik neem aan dat dat op ja, cruciale momenten komt in je leven. Mm -hmm. uh, maar je bouwt daar niet naartoe. Nee. nee. Dus dat, dat lijkt mij dan toch wel weer ja. gek als er iemand opeens op je sterfbed of op een, ja. in ieder geval een ingewikkeld moment in je leven of een mooi moment misschien, ja. uh, maar eigenlijk geen band met je heeft opgebouwd. Ja. ja. Uh, ja, nee, dat vind ik dus een hele goede vraag. moest uh, nou, ik er ook even over nadenken, Kees. <laughs> uh, ja, dat vind ik dus ook het, het, uh, vind ik ook het, um, het problematische eigenlijk hè, van, uh, van die nieuwe ontwikkeling. Uh, en, en dat is uh, waar ik uh, nu precies ook, uh, of een van de dingen waar ik nu mee bezig ben, is van, kan dat eigenlijk wel? Uh, als je vanuit de drieslag uh, die in de sociologie gebruikelijk is, kijkt van zeg, staat, markt, civil society... Uh, geestelijke verzorging was eigenlijk iets vanuit de civil society dat, en, dat je ook een gemeenschap hebt uh, van waaruit het uh, gebeurt. Dat ook trouwens niet allemaal afhangt van die ene uh, zielzorger, maar ja, dat ook mensen onderling als lid van de gemeenschap uh, aandacht voor elkaar hebben en zo. Hè. Dus het is heel erg verbonden met de gemeenschap. Um, en nu uh, krijg je dus geestelijke verzorging eerste lijn. Hoe zit dat precies in elkaar? Nou ja, er is dus geld voor vanuit de overheid, dus het is in die zin verbonden met de staat. Maar die, die, die geeft dan weer geld aan centra voor levensvragen. Daar kunnen ZZP'ers en zo en, weer, en mensen zich weer aanmelden. Dus ook een beetje markt zit er ook een beetje bij. Maar het zijn inderdaad losse figuren. Um, die, ja, het zijn functionarissen eigenlijk he, die langskomen. Um, nou ja, kijk, als er een klik is, dan lukt het misschien wel. Maar je kunt er niet van uitgaan dat, dat die persoon precies ook jouw levensvisie deelt. Dan uh, kun je zeggen: ja, geestelijke zorgers zijn erin getraind dat ze zowel goede, reflecteerde visie hebben op hun eigen levensvisie, als in staat zijn om in gesprek te gaan met mensen van, van welke gezinten of niet gezinten dan ook. Maar ja, uh, goed, in een ziekenhuis, ja, dan, ja goed, dan is het niet anders. Hè. Ja, daarbuiten. Het is uh, inderdaad, de vragen die er al wat waren, worden nu nog wat prangender als het om eerste lijns uh, zorging gaat. Zou, je zou natuurlijk kunnen zeggen dat er natuurlijk ook een markt in, zou kunnen zijn uh, voor uh, mensen met levensvraagstukken. Maar dan uh, ja, niet alleen op die cruciale momenten. Uh, maar dat je mensen wel daarop voorbereidt. Uh, dat er cruciale momenten in je leven zijn. Ja. Uh, uh, ja. En, uh, ja. Maar goed, uh, zoals ik ook in je boek uh, zie... He, er, is, er zijn heel veel mensen religieus, maar misschien niet kerkelijk, maar wel religieus. En daarin zie je ook allerlei ontwikkelingen. Eh, spiritualiteit, eh, er zijn allerlei centra en dergelijke voor. Hoe zou je daar een schets van kunnen geven van hoe die, eh, laten we zeggen, markt van ja, misschien religieuze sferen, of misschien heb ik het al verkeerde woord voor, daarvoor gebruikt, maar in ieder geval voor spirituele zaken misschien, hoe die er uitziet. Uh, wat voor ontwikkeling die hebben doorgemaakt? Je hebt het daar straks uh, eventjes gehad over uh, Bhagwan, nou, die staat nogal uh, ja, op het netvlies nog altijd. Of in ieder geval, ja, voor dat... mij, de jongere kijkers ja. misschien niet, maar... Ja, dat is pas een film uh, uitgebracht, hè? over uh, de hele gemeenschap, ja. Ehm, um, ja, um, er zijn allerlei, uh, kijk, in het, in het boek gaat het over, uh, over christelijke spirituele centra uh, en daarin uh, schetsen we eigenlijk twee, twee ontwikkelingen. Eentje belichten we, de ander uh, zetten we als contrast neer, dat, uh, dat, je, dat die christelijke spirituele centra vaak uh, lustig bij de buren gaan, uh, gaan, gaan shoppen. Dus uh, een cursus over Franciscus uh, vrijelijk combineren met uh, een verdieping in, uh, in, in je chakra en zo. Um, en de, de, de, de, de, de, het contrast is dat er anderzijds christelijke spirituele centra zijn die juist zich heel erg verdiepen in de eigen christelijke traditie. Die zijn dan ook vaak verbonden met afzonderlijke nieuwe christelijke bewegingen. Um, zoals bijvoorbeeld hier in, uh, in de buurt van Tilburg, en, uh, in Nieuwkuik, Helvoort, uh, bewegingen, die heet dan Emmanuel of Focolare. Uh, be uh, Beweging met een heel duidelijk uh, katholieke profiel. Die hebben ook hun conferentieorde en hun centra waarin je cursussen kunt doen. Um, dat is iets wat zich afspeelt, laten we zeggen, wat, uh, in een gebied wat interessant wordt gevonden door een kleine, uiterst geëngageerde, uiterst geïnteresseerde minderheid van mensen die van zichzelf zeggen: ja, ik. Ik ben spiritueel uh, geïnteresseerd. Um, net zo goed als de interesse voor die bewegingen uit de jaren 80 en 70. Uh, natuurlijk vooral die je vooral kon aanwijzen bij een kleine beweging. Nou, wat ik interessant vind is wat, dat in de bredere, wat er in de bredere samenleving uh, gebeurt. En um, dat heeft wel iets met elkaar te maken natuurlijk. Hè. Dus je, uh, ideeën die in de jaren 80 en 70... ...werden ontwikkeld in die, in die uh, laten we zeggen, tegenbeweging, uh, die zijn nu wat gemeengoed geworden. Hè? Dus als je nu uh, niet zo lekker zit in je werk en je gaat met een coach uh, praten, ook als die is aangewezen door je bedrijf... ...en je werkt bijvoorbeeld bij, een, uh, bij de overheid, ik maak nog even gebruik van persoonlijke uh, ervaringen van vrienden van mij... ...dan kan het gebeuren dat je tegenover een coach uh, komt te zitten... Die met een heel bizar apparaatje komt waarvan hij beweert dat hij daarmee uh, <laughs> iets van jouw hersengolven kan, uh, kan meten. Of, uh, of een coach. Uh. Van collega's of van uh, vrienden? <laughs> van vrienden. <laughs> nee, Oké, okay, nee, dan uh, zitten wij ook veilig. <laughs> hey, maar, met, het, het, het, ik denk dat het algemene patroon herkenbaar is. Hè? Dus, dus in, in de wereld van, van, van coaching. Um, maar ook bij sportdocenten of uh, bij psychologen uh, kom je allerlei noties tegen die eigenlijk die, die verwijzen naar spirituele tradities. Vanuit boeddhisme bijvoorbeeld. Hè. Mindfulness is een typisch voorbeeld van zo'n zo succesvol geliquideerd exportproduct van het uh, boeddhisme. Um, hè, dus dus uh, je vindt die uh, in verdunde vorm misschien... Uh, die spiritualiteit en die religiositeit breed in de samenleving uh, terug. En soms heeft dat een hele duidelijke religieuze herkomst. Um, maar uh, nog breder, uh, ik probeer hier concentrische cirkels uh, op deze tafel uh, te, te maken. Uh, denk ik dat je uh, alert moet zijn op uh, de zingevende dimensie van, laten we zeggen, al ons. Uh, spreken en, en handelen, uh, niet alleen in die spirituele sfeer, maar inderdaad ook in de wereld van het bedrijfsleven, ook in de wereld van de politiek, uh, theater hebben we al, al genoemd, uh, cultuurbreder. Uh, dat is iets waar we niet, een beetje de taal voor verloren zijn, waar we niet zo makkelijk uh, over, over spreken, omdat we inderdaad uh, graag spreken over waar is een markt voor, zoals je net zelf ook uh, zei. He, en, en, uh, maar... maar Termen als zin en duiding, wat doen we het voor, wat is de zin van het, van het leven? Ja, dat, zit wel, dat, dat zijn wel vragen die gesteld moeten worden en die zitten die zit overal in, in ons uh, discours. Um, en uh, ja, ik zie het dus inderdaad als deel van mijn werk, en dat is het fijne van dit werk, om, uh, om dat naar boven te halen. Als je nou uh, naar de mensen die zich uh, religieus dan wel spiritueel uh, uh, geïnteresseerd tonen... Um, maar wat zijn nou, dan misschien, de, de, de kernen waar ze naar op zoek zijn? Hmm, dat is een moeilijke vraag, Aas. Uh, niet ik niet mee voor mee. de makkelijkste vragen. Ik ben toch allereerst uh, socioloog. Uh, dus ik kijk naar wat ik uh, kan waarnemen, uh, wat zich in het diepste, van het diepste afspeelt. Daar weet ik eigenlijk niet zo heel veel van. Okay, nou ja, goed, ik, ik kan me voorstellen dat op momenten dat, uh, uh, dat je in het ziekenhuis bed ligt uh, met je laatste ademen, uh, dat, je, dat, je, dat je op zoek bent naar troost, bijvoorbeeld. Of, uh... Ja, ja, ja. Nou, daar kan ik wel iets over zeggen. Dus er, want er is ook de, gelukkig is daar dus wel wat onderzoek uh, naar gedaan. Um, ja, wat, wat, wat veel mensen proberen in zo'n uh, situatie, is om. Een beetje een samenhangend verhaal over hun leven te construeren. He, dat, ze, dat ze terugkijken van oké, okay, ik heb deze, deze boog heb ik gemaakt, deze, deze beweging, misschien deze inzinking gehad. En, weet je, dat ze er een, een beetje een verhaal van proberen te maken. En wanneer mensen daarin slagen. En soms is het de geestelijke verzorger die ze daarbij wat helpt, die dat faciliteert. Uh, hebben ze ook wat meer vrede met de, met de situatie. En wanneer het een chaos is voor mensen, en dat ze er eigenlijk geen chocolade van kunnen maken, dat ze eigenlijk niet, ja, wat... dan, dan geeft dat onrust. En voelen mensen zich ook minder, minder, minder veilig. Eh, de, de kerken zijn natuurlijk eh, een stuk leger geworden hè, in de laatste decennia. Dat is natuurlijk al een hele tijd gaande. Eh, wil, je, wil, je, wil je zeggen dat, dat de kerk Levensvragen, zeg maar ook onvoldoende weet ja, eh, van, eh, van inhoud te voorzien. Of, of, of waar, waar zit het hiëat? Als, als de kerk daarvoor zou zijn, hè? Om, om mensen daar ook bij te helpen, waarom zijn er dan minder mensen die zich aangetrokken voelen tot de kerk? Hmm. Ja, je, je voegt de tussenzin toe, als de kerk daarvoor zou zijn, dat is op zich een goede disqualifier, um, want ik denk dat de kerk er voor allerlei functies uh, is geweest um, om je status overeind te houden, ja. om aan de buurt te laten zien dat je een goede katholiek bent, zodat de goede katholieken bij jou in de winkel komen. Ik kom uit de Caradineers familie uh, en niet uh, bij een ander. Ja. Uh, he, dus die kerk heeft allerlei verschillende functies gehad en niet alleen de beantwoording van die levensvraag. Ja. Ja. Um, ik denk ook dat, het, dat er inderdaad wel sprake is van een, een, een mismatch. Dus dat, uh, dat, dat heel veel mensen niet zien dat ze, dat, dat ze met die levensvragen terecht kunnen bij die, uh, bij die kerk. Um, hoewel het nog vrij moeilijk is om in te schatten wanneer het nou wel en niet goed gaat. Want het is bepaald niet zo dat uh, kerken die uh, de... Zeggen de vrijzinnige toeren opgaan, nou succesvoller zijn uh, dan kerken die zo op het oog wat minder met hun tijd uh, zijn meegegaan. Hè? De, de, de kerken die het goed uh, doen zijn, juist uh, uh, kerken die behoorlijk orthodox uh, aandoen. Uh, en en vrijzinnige kerken zoals de Remonstranten en Doopsgezinden die, die floreren om um, je maar goed, er is, er is wel een zekere, zekere, zekere, zekere mismatch. Maar goed, je zou kunnen zeggen: ja, waar, waarom zou het per se zo moeten zijn dat mensen met hun levensvragen bij kerken uh, terecht kunnen? Dat kan, kan inderdaad ook op andere plekken. Dus, uh, dus op zich is het niet zo heel verwonderlijk dat die kerken leeg uh, lopen. Ze zijn ook een keer volgelopen. Dus, uh, ja, ja. Dat heb ik ook in mijn boek uh, gezegd. We zitten met zo'n beeld van. Uh, van een hele korte periode, eigenlijk begin 20e eeuw, waarin die kerk inderdaad vol zaten. Ja, daarvoor zaten ze ook niet, niet vol. Maar uh, nou, waren ze wel in, groot. Dacht, ze, waren ze waren wel groot, groot dus er uh, kwam, kwam niemand. Dus die toename van die kerkgang, ja die zit vooral in de 19e eeuw. Uh, uh, die, die, daarvoor was, uh, was men in de, in de katholieke kerk ook blij als mensen hun paasplicht uh, deden. echt niet dat ze elke zondag in de kerk zaten. Het, uh, als je het als je over... Uh, of vanuit het gezichtspunt van de, de kerk, uh, van, vanuit, de, vanuit Rome zeggen, uh, heb jij het op een gegeven moment volgens mij ook over twee strategieën. Hè? Uh, van, moet je nou juist net wat uh, harder in de leer zijn of juist net vrijzinniger? De, zo, of ja goed, ja. dat maak ik natuurlijk ook uit je woorden nu uh, op. Mm. Uh, maar heb jij daar uh, uh, ja, misschien niet een voorkeur uit, maar uh, ...bij uit te spreken, maar uh, misschien wel uh, de, dat je zegt van nou, uh, het is logisch dat ze een bepaalde kant op uh, uh, gaan ontwikkelen. Ja. Nou, je noemde net Rome, dus ik vind het wel aardig om dan dus aan, aan, aan pauzen vast uh, te knopen. Dat maakt het ook wat beeldender. Dus wat, wat, uh, wat, wat uh, de huidige paus uh, doet, ik bedoel, die pauzen zijn natuurlijk altijd orthodox, dus dat is makkelijk. Anders wil je geen paus. Uh, die, wat de huidige paus doet, is... Uh, is uitpakken. Hij pakt de traditie uh, uit. Um, he, bijvoorbeeld in, in, in encyclieken en in media optredens, et cetera, met zo'n. Uh, uh, maar daar wil je straks misschien nog wat over vragen, maar zo'n uh, zo encycliek ecologische, uh, economische encycliek als Laudato Si. Pakt hij eigenlijk die, die, die, die traditie uit en dan uh, zegt hij van nou. Uh, dat leert ons hoe, dat wij zorgvuldigen met de aarde om moeten gaan. Nou, dat is vrij, vrij concreet en uh, dat maakt je ook heel concreet met allerlei, allerlei voorbeelden en voorstellen. Uh, terwijl een andere strategie is, uh, zeggen van nou word, nou, word katholiek in de eerste plaats. En als je eenmaal binnen bent, mm -hmm. dan gaan we in onze eigen taal, die, die verder uh, voor de buitenwereld tamelijk onbegrijpelijk is, maar dan moet je dan lang uh, weg van uh, inwijding krijgen en dan begrijp je dat kun je daarin ingewijd worden. Dat is meer de strategie van de vorige paus, paus Benedictus. Uh, en dat, uh, ik, ik, vind die, ik vind dat interessant. Dus die, uh, uh, ja, het, het voordeel van, die, van de strategie van eerst binnenkomen is, is dat er een duidelijke scheiding is tussen wij en zij. Nou, vanuit sociologie weet je dat dat uh, voor het succes van een, een beweging van, van belang is. Uh, dan moet je een drempel over. Nou, misschien gaan niet veel de drempel over, maar als je de drempel uh, overgaat... Dan committeer je ook sterk. En die drempel zorgt er eigenlijk ook voor dat je niet zo gauw meer naar buiten gaat. We kennen het ook uit andere sferen. Ja, ja precies. Uh, uh, maar ja, het, het is, het is, je bent wel wat onverstaanbaar voor een groot deel van de wereld. Uh, en die andere strategie heeft als voordeel dat je wat, wat meer verstaanbaar bent. Misschien wat meer, uh, wat meer aanspreekt. Uh, maar ja, je werft er misschien geen, uh, geen zielen mee in de zin van... Uh, uh, aanhangers voor je beweging. Misschien werf je er wel zielen mee in de zin dat je zielen redt omdat je... een boodschap uitdraagt waar mensen wat mee kunnen... ook als ze zich niet bij jouw club aansluiten. Ja. Kees, we zitten uh, midden in uh, coronatijd. En, nou ja, sommigen zeggen dat we aan het begin staan. Uh, sommigen zeggen dat, uh, dat, uh, dat we daar wel weer genoeg uh, van hebben. Uh, Niettemin. Uh, ja, we zitten hier op een lege campus, de gebouwen zijn uh, gesloten, uh, ja, we gaan alles uh, online doen, althans een groot gedeelte uh, doen we online de komende tijd uh, en het gaat uh, ongetwijfeld nog al een hele periode duren voordat we weer in een soort nieuw normaal terechtkomen of een oude normaal of een, nou ja, welk normaal je ook wil uh, noemen, maar in ieder geval anders dan nu hopelijk. Uh, maar misschien kun je vanuit jouw euh, expertise, euh, dus uit de, euh, uit de hoek van sociologie, theologie, euh, zorg, euh, zielzorg... Euh, eens ...een blik werpen op ja, wat jou nou opvalt hier in deze tijd. Ja. Kom je eigenlijk nog wel ergens om, om iets waar te nemen? <laughs> ja, veldwerk doen uh, is, is, is wat moeilijk. Uh, ik, ik had ook uh, voorgesteld, we kunnen misschien in de tuin van het uh, Kapusijnenklooster in Tilburg uh, gaan zitten, maar ja, uh, dat is nou net een van de plekken die uh, uitskwetsbaar uit zijn met uh, al die, uh, die oude broeders die, uh, die bij het minst of geringste het, uh, het, het loodje zou, uh, zouden leggen. Um, en dus dat, dat, dat laat iets zien van natuurlijk de, de, de ernst van de situatie en dat is natuurlijk de... de een van de redenen waarom we dus al die regels hebben om, um, om, om, om die kwetsbare mensen te, te beschermen. Terwijl ik dat zeg, realiseer ik me, ja, dit is dus een van de manieren om het te duiden. En die duiding van die, van die crisis, die vind ik dus interessant. Hè? Dus dat is een van de, het dus nou, we moeten kwetsbare mensen beschermen. Uh, wat ik ook heel veel hoor, ook in toespraken van de premier en, en, en de uitingen vanuit het RIVM, Outbreak Management Team is we moeten onze economie redden. In de allereerste toespraak van premier Rutte... ging het over de icoon van de KLM. Die moest worden gered. Ik denk dat er heel veel mensen zijn... die omwille van het klimaat en het redden van de planeet... zeggen van nou, laat alsjeblieft die KLM op de fles gaan... want we moeten veel minder gaan vliegen. Um, die zullen zeggen... Uh, ja, nee, maar deze, deze coronacrisis... Ja, dat is eigenlijk een voorbode van de grotere crisis, de grote ecologische crisis, waar we ook middenin zitten. Um, en dat is wat er aan de hand is. Dit is een kans om er de roer drastisch om te gooien. Never waste a good crisis, hè? Die, die zin horen we ook de laatste tijd nogal, uh, nogal veel. Dat is ook een manier om er tegenaan te kijken. Nou ja, zo zijn er dus allerlei verschillende manieren om tegen die uh, coronacrisis aan te kijken... Dat is vanuit wat je belangrijk vindt in het leven, dat is nou precies wat ik bedoel, met van uh, wees alert op die zingevingskaders die, uh, die mensen hanteren. En dat vind ik ontzettend interessant uh, om te onderzoeken en ik kan me daar, uh, ik, ik kan me daar erg in verheugen om daarmee bezig te zijn. Ik kan me ook enorm over verbazen uh, wat er dan weer gezegd wordt en hoe mensen dat miskennen. Uh, dus ik, een fantastisch voorbeeld vond ik uh, de, de persconferentie waarbij uh, uh, de, de, de, de premier zei van nou nee, we moeten toch wel even vasthouden aan die strenge maatregelen. En dat de eerste vraag van de, een NOS-journalist was van ja, maar we hebben al zo ons best gedaan. En wat krijgen we er nou voor terug, dit? Uh, de, de man kreeg uh, half Nederland over zich heen omdat hij zo'n infantiele vraag zou hebben gesteld. Ik denk dat hij gewoon heel bewust... Uh, een gevoel onder het volk uh, proberen te verwoorden, uh, van ja, we willen loon naar werken. En um, dat is een frame wat voortdurend wordt gebruikt in de politiek. De Balken had het ook altijd over, eerst komt het zuur, dan komt het zoet. Ja, dat zijn natuurlijk quasi-theologische uitgangspunten. En, verdomd als het niet waar is, op de volgende persconferentie zegt premier Rutte, we hebben het verdiend dat de worden versoepeld. Met droge ogen, niemand die in smalend gelach uitbarstte, want die gebruikte precies hetzelfde frame als die journalist, die iedereen belachelijk werd gemaakt. Uh, dus om nou gewoon op een laten we zeggen, analytische manier te kijken naar zingevingskades, dat gebeurt nauwelijks. Of het is mensen worden uitgelachen, of iedereen valt op zijn knieën. Uh, laten we nou eens even zien wat er gebeurt. Uh, dat is eigenlijk een traditie die, die in, de, in religie religiekritiek wordt genoemd, interne religiekritiek. Uh, dat moeten we nu ook in deze seculiere tijd blijven doen. Hè? Dus kritisch zijn op zingevingskaders die worden gehanteerd. Niet uh, thema's die ook terugkomen op televisie. Je uh, hebt natuurlijk een aantal uh, omroepen die zich uh, geroepen zouden kunnen voelen. Zoals de EO, de KRO, uh, uh, nog Een aantal denk ik. Uh, ja, ik, ik, ik kan niet overal naartoe zeppen op een avond. Maar ja... Uh, uh, yeah, wordt daar niet ook over gesproken? Ik denk, ik denk dat jij meer tv kijkt dan ik. Maar ik heb de indruk dat het uh, weinig, uh, weinig aan bod komt. Uh, en dat er uh, eerder uh, wordt gesproken vanuit die zingevingsgaders, wat prima is. Maar dat er weinig zijn die daar op een analytische manier uh, naar kijken. Er wordt gesproken vanuit die zingevingsgaders, Er wordt gepleit voor pragmatisme. ...vaak door precies dezelfde mensen als die een bepaald zingevingskader hanteren. Want het is eenzelfde verhaal als dat Rutte uh, komt met het uh, verhaal van... ...we hebben het verdiend, zegt hij, we moeten pragmatisch uh, kijken, cetera. Um, maar daar met een analytische blik naar kijken, dat gebeurt volgens mij uh, niet, niet zo heel veel. Zou jij uh, de stelling onderschrijven dat uh, de politiek meer over zingeving zou moeten gaan? dus? Op een expliciete manier, ja. Uh, maak expliciet vanuit welke waarde nou, jij, je politiek bedrijft. Politiek is voor een deel uh, pragmatiek. Um, maar uh, heeft ook iets te maken met, uh, met waarden. En er is een enorme huiver uh, om die te benoemen. Want zodra je dat benoemt, dan ben je zogenaamd een dominee of weet ik veel, een moralist. Maar het hoort bij, uh, het bij politiek. En uh, als je dat niet doet, dan uh, wordt acceptatie... Uh, het enige criterium en spreken over het nieuwe normaal is ook, een, ook weer zoiets zo als het maskeren van de waarde die je hanteert want we moeten ons aanpassen aan de norm. Ja, dat is op zich de uh, buitengewoon leeg want als die norm niet deugt dan is het heel slecht om je aan te passen aan die norm. Uh, jij schreef een paar weken geleden ook een essay uh, op de website uh, Moral Markets. Uh, een essay uh, waarin je Stelt dat uh, niet alleen uh, de protestantse ethiek uh, uh, aan de grond uh, of uh, de, de bouwsteen is geweest, misschien van uh, het kapitalisme, uh, zoals we van Max Weber hebben geleerd, uh, maar ook het katholicisme. Max Weber die, die zei inderdaad van ja, dat kapitalisme, uh, wat we nog steeds als het dominante economische systeem in de wereld uh, hebben. Uh, is eigenlijk ook gestoeld op, op, een, op een ethos, hè? Op, een, uh, op een bepaalde levenswijze. En hij zegt, van ja, dat is een beetje grond in het christendom, met name in het, in het, in het protestantisme. Zuinig zijn, uh, hè? Uh, hard werken, investeren wat je hebt uh, verdiend in plaats van uh, de winst meteen opzuipen. Uh, al dat soort uh, elementen hebben bijgedragen aan de opkomst uh, van het kapitalisme. Um, Inmiddels, en ik sluit me daarbij aan, wordt gezegd van ja, het is niet alleen dat protestantisme, maar eigenlijk breder, het, het, het, het christendom als geheel. Um, en nou is het aardige dat in de tijd dat, uh, dat Weber zijn these uh, ontwikkelde, in 1912, um, er binnen de katholieke kerk de eerste aanzetten werden gemaakt tot het ontwikkelen van een soort moderne katholieke sociale leer, of zoals dat toen genoemd werd, katholieke sociologie. Uh, expliciet normatief, uh, maar oh, oh, wel sociologie ook. Dus een analyse van de samenleving en ideeën over uh, hoe het zou moeten, wat een goede manier is om de samenleving te, te organiseren. Nou ja, dat katholieke, die katholieke sociale leer of breder katholieke sociale denken, dat heeft zich verder ontwikkeld, nou, tot en met, uh, en met zo'n encycliek die, die ik net al even noemde, Laudato Si van Paus Franciscus, waarin hij oproept tot uh, zorg voor de, voor de aarde. Um, het interessante daarvan is in relatie tot kapitalisme dat aanvankelijk, begin, begin, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, dat katholieke denken dat kapitalisme in behoorlijke mate omarmde. Uh, vooral in oppositie natuurlijk met het communisme. Want daar werd een groot gevaar in gezien, als natuurlijk een, ook, ook als een expliciet atheïstisch project. En dan werd er gezegd van, nou dat kapitalisme, dat is dan toch te, te, toch te verkiezen. Uh, ook, he, dus ook, ook met die notie van de waarde van eigendom. Maar er werden andere dingen hoorden er ook bij, van dat je dat eigendom inzette voor het algemeen belang. Dat uiteindelijk toe, uh, ten goede komt aan het, uh, aan het geheel. En van daaruit werd er ook in die eerste moderne encycliek tegen de werkgevers gezegd van, ja, hou eens even... Uh, geen, uh, geen uitbuiting van arbeiders. Uh, fatsoenlijke werktijden, fatsoenlijke beloning, geen kinderarbeid. Uh, goede arbeidsomstandigheden, noem maar op. Nou, dat heeft zich, dat heeft zich verder uh, ontwikkeld. En nu de, het kapitalisme in een enorme crisis is, uh, zou je kunnen zeggen: Nou, kijk naar die traditie van het katholiek sociaal denken. Die heeft zich de afgelopen eeuw enorm ontwikkeld. Er zijn enorm veel goede ideeën ontwikkeld over hoe je. Uh, ...economie ten dienste kan laten zijn aan het bonum commune. Ik dus spreek graag Latijn in de katholieke kerk. Het algemeen belang, het gemeenschappelijk goede, bonum commune. Het algemeen belang. Um, en, um, ja. en, en nu is dat, heeft zich dat dus ontwikkeld in een hele ecocentrische richting. Hè. Dus niet de mens centraal en zeker niet de wind centraal. Maar het voortbestaan uh, en de zorg voor de planeet uh, centraal. Ik denk dat het moeilijk is om het, om het kapitalisme te, te hervormen... Vanuit een uh, expliciet, laten we zeggen, uh, partij van de dierenachtige ideologie, omdat het wat ver afstaat van het kapitalisme en in oppositie daarmee uh, uh, verkeert. Uh, maar dat uh, katholiek sociaal denken dat is eigenlijk heel verwant met het kapitalisme. En dat zou dus eigenlijk uh, ja, wat, uh, wat, wat gebruikt moeten worden, wat uh, ontdekt moeten worden, uitgepakt uh, moeten worden. Om dat kapitalistische systeem drastisch te hervormen, want dat dat nodig is, lijkt mij, uh, mij zonneklaar. Katholiek uh, sociaal denken, dat, dat uh, heeft een aantal thema's, maar het is niet overal uh, hetzelfde inzicht. Ja, dus dus de, op de verschillende thema's zijn er verschillende inzichten toch. Ja. Maar ik denk ja. dat het belangrijk is uh, om aan te geven van over welke thema's expliciet hebben we het hier. Ja. Ja, dus in dat stuk uh, laat ik ook zien van, uh, ja, het heeft zich ontwikkeld, het is alle kanten uitgegaan. Uh, dat is, het katholiek sociaal denken, is ook een hele, hele linkse, uh, à la bevrijdingstheologie waar ik in het begin uh, over had. Ook hele rechtse kanten opgegaan, wat je bijvoorbeeld tegenkomt in een aantal afleveringen van de avonturen van Kuifje, zoals, uh, zoals je ook even, even aanstipte. Uh, um, dus dit, dit is een heel breed, breed spectrum. Um, maar er zitten ook wel een, bepaal, een bepaald aantal principes in die je overal tegenkomt. Die worden verschillend uitgelegd, natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar uh, er zitten wel een aantal gemeenschappelijke principes in. Ja, eentje, eentje noemde ik, ik denk dat, dat, je, dat die uh, voor de discussie over het kapitalisme centraal staat. Bonum commune, het algemeen belang, dat moet, uh, dat moet gediend worden. Dus ook, ook bedrijven die, kun je zeggen, in eerste instantie gericht zijn op winst behalen en in de klassieke kapitalistische definitie voor het bestaan van het bedrijf zelf, duurzaamheid. En dus het gaat al in tegen een bepaald type uh, kapitalisme wat we vandaag de dag hebben, flitskapitalisme. Um, maar ook bedrijven zijn uiteindelijk ook gericht op het algemeen goed. Uh, is ook, laten we zeggen, zit in de logica ook van hoe het functioneert, want zonder dat die bredere context kan het bedrijf ook niet bestaan. Um, de, dus, uh, dus het is uh, niets anders dan teruggeven aan het grotere verband uh, waarin je bent geworteld. Uh, want je, je, de, de opleiding van, van je werknemers, uh, de infrastructuur, uh, noem maar op de hele juridische context, etc. Ja, die heb je nodig als bedrijf. Dus het is nodig dat je er ook in wat investeert. Dat is eigenlijk een hele klassieke opvatting van het, uh, het Rijnland-capitalisme wordt genoemd. Wat, uh, wat we ook hadden in, in, in, in, de, in de Nederlandse context om die nou, te verheerlijken. Maar met, met de bedrijven als, als Philips, et cetera, van Haren. Die investeren in een sociale omgeving. Want ze wisten, ja, anders hebben we geen toekomst. Hebben wij wel een, een publiek of een, een, een, een, een, een. Hebben wij wel consumenten die daarin mee willen gaan? Hè? Dus die straks ook bereid zullen zijn om gewoon mee die kosten te betalen. Nou, dat, ik denk dat het, uh, het probleem eigenlijk vooral zit in het uh, feit dat het aandeelhouderskapitalisme uh, volledig uh, ontspoord is. En dat, uh, dat uh, de, het, het belang uh, binnen, de, binnen, de hele, binnen de hele wereldeconomie van de reële economie enorm is afgenomen ten opzichte van, de, van een economie die alleen maar gaat over, over het speculeren op beurzen. Mm -hmm. He, dus de... Uh, uh, optiehandel uh, en dat soort, uh, dat soort fenomenen. Uh, dat, dat, uh, als dat niet drastisch aan banden wordt gelegd, dan, dan, uh, dan, uh, dan is dat moeilijk te repareren. Ja. Denk je dat we in uh, deze coronatijd de geesten wat rijper kunnen maken om, om die omslag ook uh, te maken? Ik, uh, dus in een glazen bol kijken. Ik zou dit. het niet durven zeggen, als, uh, het, ja. kan, het kan. Uh, het kan uh, allerlei kanten op gaan en, en, en, en ook een hele uh, een negatieve. Oké, ja. uh, Kees, uh, dankjewel voor dit uh, aangename en uh, interessante gesprek. Uh, we gaan je vaker terugzien. Zoals we in het verleden je zagen, gaan we je in de toekomst ook weer verwelkomen. Beste kijkers, uh, dankjewel voor de aandacht. Uh, we zetten nog een paar van dit soort gesprekken, zomergesprekken, op. Eh, wil je die volgen, dan stem af op onze nieuwsbrief van Studium Generale dus, of op een van onze socials. Dankjewel en tot een volgende keer. Dankjewel. you <laughs>